Goedemorgen, uh, vandaag gaan we uh, met Halloween aan de slag. Uh, eerder in mijn kanaal hebben jullie al kunnen zien dat je uh, bijvoorbeeld een Halloween-monster redelijk simpel kunt maken. Nu gaan we een stapje, een stapje verder, want je wilt natuurlijk nog meer hebben om je spookhuis te versieren of je slaapkamer te versieren met Halloween. Um, maar we willen wel graag veel versiering, dus we gaan het op een makkelijke manier doen. En dat doen we door middel van een vleermuis. Een vleermuis kun je ophangen aan een draadje. En uh, eventueel kun je ook nog wat losse draadjes aan je plafond plakken. Uh, of een beetje wol misschien. En uh, dan heb je echt het effect als je het licht uitdoet dat je er tegenaan loopt. En dat is best wel spannend. Um, wat je daarvoor nodig hebt is zwart papier. En zwart papier is echt heel moeilijk te krijgen. Uh, ik heb nu uh, Fast Print Color uh, zwart. Dat komt in redelijk dunne verpakkingen zoals je dat ziet. En uh, ik heb dat echt online besteld. Uh, bij de kantoorboekhandel hier om de hoek kun je het ook kopen. Maar dat kost echt klauwen voor het geld. Um, hoe juf en meesters dat in de klas doen weet ik eigenlijk ook niet. Dat komt meestal gewoon bij de groothandel vandaan. Uh, als je thuis aan de knutsel gaat met zwart papier, koop het online. Uh, het is redelijk duur. Uh, voor zo'n kleine verpakking kun je bij sommige winkels al 15, 15 euro betalen, maar het is ook goedkoper aanwezig. Dus kijk vooral even rond. Eerst gaan we met de vleermuis aan de slag. De vleermuis kun je redelijk simpel zelf tekenen. Hij bestaat eigenlijk uit een paar M'en. Je hebt een kleine M aan de bovenkant, dan heb je een grote M. En dan zie je eigenlijk al dat er een redelijke vleermuis uitkomt. Nou, dan ga je ze de onderkant van zijn lichaam tekenen. Dan doe je hier boven een, ja, een beetje flauw getekende M, zoals we hem eigenlijk op school niet willen hebben. Zo, en aan de andere kant doe je dat ook, ook zo uh, flauw getekend. Zo. En dan heb je eigenlijk al een vleermuis. Nou, dat kun je op die manier doen. Ik heb het nu even op wit gedaan omdat het er dan beter uitkomt. Maar wat je ook kunt doen, en dat heb ik uh, ook als voorbeeld genomen, is een uh, vleermuis gewoon op Google zoeken. Google afbeeldingen. Die print je af op een wat stevig papiertje. In dit geval heb ik een, een, wit pa een geel papier ge ge genomen omdat het lekker afsteekt naar het zwart. Die knip je dan uit, die vleermuis gewoon netjes over de randjes. Ik heb dit nog niet voorgedaan voor jullie, dus jullie moeten even meekijken terwijl ik aan het knippen ben. Op zich ook niet ernstig, want dan zien jullie ook gelijk dat het bij mij ook wel eens wat misgaat. Uh, buikje uitknippen. Wat is je idee? Als je nou heel erg haastig bent. Dan kun je gewoon meerdere zwarte velletjes nemen. Onder elkaar. En dan meerdere velletjes tegelijkertijd de vleermuis uitknippen. Ook kun je natuurlijk meerdere vleermuizen uit één velletje halen. En ik hoop dat ik van de week een kind kan vinden die met jullie voordoet hoe je uh, zombies in je spookhuis maakt. Maar daar moet ik even een vrijwilliger voor hebben. Die moet namelijk voor mij dan even op het behangpapier gaan liggen. Oh, overigens gebruik je gebruikt een, een, een potlood en een schaar. En zwart papier in deze. Dat um, was ik even vergeten te melden. Nou, nu heb je de, het zwarte velletje en je hebt de gele vleermuis. Klele vleermijs kun je zo neerleggen of zo neerleggen. Moet je even kijken hoeveel je er precies op kwijt kan. Nou goed, je kan aardig wat tekenen. Ik doe hem even in het hoekje nu. Want ik ga er maar eentje voor doen voor jullie. Maar je kunt je velletje, je kunt je velletje natuurlijk helemaal uh, door overtrekken. maar als ik er eentje voor zie, dan zien jullie ook wel hoe het werkt. Je doet hem netjes overtrekken op, vanuit het dikkere papier. Ik zal even kijken of ik uh, de link naar deze specifieke vleermuis voor jullie, uh, ook uh, onder in de beschrijving, de link erbij kan zetten. En even kijken of ik hem nog terug kan vinden voor jullie. Zo. En het streepje hier. Nou, doordat ik een uh, zacht grijs potlood heb gebruikt, kun je zien dat je hier ook gewoon netjes de vleermuis op ziet. Die kun je uitknippen. Netjes over het lijntje. En dan heb je uiteindelijk deze kleermuis in het zwart. Die hang je op aan een draadje. Als je hem ophangt aan het draadje, aan het plafond, dan, uh, in het donker, dan ziet hij er best wel creepy uit. Zeker als je er tegenaan loopt in het donker. Of als je een schemerlampje in de hoek tegen de muur laat branden, dan zie je de schaduwen over het plafond. Gaan. En uh, zie je ook nog een klein stukje van de vleermuis. Ik wens jullie veel knutselplezier met deze.